Goeiedag mensen. Uh, wat hebben we gedaan? We hebben een, iets gekocht voor ons YouTube-kanaal. Zodat we het allemaal kwalitatief nog iets beter kunnen maken. Voor Fabienne. Ik hoop het wel. Voor mij. We gaan nu een lekkere unboxing doen van dit pakketje. Wat we vanmorgen vandaag binnengekregen hebben. Gisteren besteld. Um, nou, nogmaals, misschien dat de, de mensen het al heel stiekem kunnen zien wat het gaat, gaat worden. Maar we willen deze even samen jullie gaan unboxen. Om straks voor ons en voor jullie natuurlijk betere beelden te maken. Filmpjes schieten, foto's, noem maar op. Dus, daar gaan we mee beginnen. Ik zou zeggen Fabienne, open de box. Hoe maak ik dat ding open? Ja, gewoon openmaken. Nee, niet. Echt. Uh, ja, ja, ja. Dit heb je moeten uitdoen. Ah, oh, mijn kater Ja, bijna. Hm, dus wel. Nou, het is wel. Het is een pakketdoos die we hebben aangeschaft. Dus gaan we even kijken waar we mee gaan beginnen. Jo, dat is vet. Ja, zeker is dat vet. Oké. Zeker is ja, nou, dat is een, dat is een, een uh, Gorilla tripod, zoals ze dat uh, omschrijven. Oftewel uh, dat die heel uh, bewegelijk is, dat je hem mooi overal aan kunt hangen, om kunt buigen, noem maar op. Uh, dus die is voor die is een beetje multifunctioneel uh, inzetbaar. Nou, dat kan erg handig zijn. Zeker weten. Kijk, dat is die. even dat dingetje even open. Oh, wat cool. En dan kan ik hem ook zo doen. Auw, wat zat er nu al tussen? Mag dat ding niet meer? <laughs> het heet uh, de, de Gorilla Pot 500. Staat op het, uh, op het doosje. Dus, nou uh, ja, goed, uh, op het doosje staat ook uh, wat uh, kenmerken dat je hem om een buisje in kan klemmen. Dat, vandaar dat die, uh, die, die rubber ringetjes hierop uh, zitten, dat die mooi uh, stevig blijft zitten. Dus Jean wij spreken om een fietsbuis kunnen klemmen. Nou ja, goed, en dan kun je hem natuurlijk als een tripod zetten, een beetje schuin, kant, noem maar op. Van alles en Nee, nee, nee, nee, die gaan we niet op de fiets doen. Waarom? Nee, nee, Daar hebben we andere momenten voor. Die hebben we inmiddels op Die hebben we, ik. Ik heb een tijdje terug al een, zogezegd, een nep. GoPro uh, aangeschaft, dus daar zaten natuurlijk heel veel attributen bij die wij daarvoor kunnen gebruiken voor de, voor de GoPro maar die is ook voor dit wat we hier uh, nu hebben aangeschaft ook geschikt voor is oftewel voor uh, in de auto of op de fiets of voor op de motor of uh, noem maar op dus er zijn verschillende mogelijkheden daar om dit daar ook een beetje voor, uh, voor te gebruiken natuurlijk is een, uh, een uh, helm uh, bevestiging voor dit niet geschikt. want dat, dat is, Daar is deze gewoon veel te groot voor. Dus ik koop gewoon een GoPro uh, voor een, uh, voor een plaats. Maar voor de normale opnames die we gaan maken. Hebben we dit aangeslacht. Nou, ta ta ta ta ta ta Hoppakee! Oh my god, beautiful! Nou, dit is een, een Canon een Powershot GX7. Dacht ik uh, te zien? Ja, ja G7X. Uh, of G7X. Die we hebben uh, aangeschaft Mark II. Ik denk wel dat we hier uh, vlog even mee vooruit uh, kunnen. Om voor jullie uh, in ieder geval prima beelden te gaan maken. Let's open it. Let's open it. Je moet even goed kijken. Niet zomaar gescheuren. Goed kijken wat hier, uh, wat hier te open is. Kijk, ook de onderkant. Even kijken wat, er, wat erin zit. ...in dit zwarte doosje. Veelbelovend. belovend. Veel belovend. Nou. Ten eerste een... plaatje. <laughs> ...een beschrijving. Uiteraard. Oh my god. En een warranty. Wat is? Een boekje. <laughs> <laughs> een boekje. En zeker nog een boekje, of niet? Dat en goed, meneer. Ja, ja, ja. Oké, okay, dit Met allerlei uh, talen natuurlijk uh, erbij. Dit nou. is... volgende we uploaden? Ja, pas op dat die niet valt. Ja, haal hem gewoon even uit het zakje. Zo oh. zien de mensen dat toch niet? Druifje. Ben ik groen? Huh? Nee, druiven zijn ook rood. Of wit. Oké, okay, dat is dus de... Ik moet je even uitkwippen. Wat? Ah, oh. Oké, okay, we zijn weer terug. De oplader. Oké. Okay. Next one. Oké. Okay. Charge pool. Charge ball. Dat is de kabel. De opladkabel. Dit is een... Oh, is het nog maar. Een micro -SD, of een, uh, een SD-kaart. Uh, SD SD 32 gig zat uh, bij, uh, bij het pakket in. Uh, samen met die, uh, met die tripod. Dat was uh, één, uh, één pakketprijs. Dat vond ik wel, uh, vond ik wel, uh, uh, vond ik wel nice. Super nice, dan hoef je niet nog een keer een aparte kaart aan te schaffen. Overigens had ik laatst wel twee nieuwe SD kaartjes aangeschaft voor die GoPro. die denk dat ik niet uit, maar... Die zouden we ook nog kunnen gebruiken, je moet alleen even kijken in de beschrijving van de Canon of dat een 464 kaartje ook in dit toestel kan. Heb ik nog niet gekeken, deze zat er gewoon standaard bij. Dus ja, dan kunnen we deze ook gewoon meteen gebruiken. Kom voor, Nee, dat is voor om de pols. Om de pols. Voor om de pols, polsbandje. Maar nou goed, uh, ja, die doen we eraan. Altijd. Nou, het Altijd. allerbelangrijkste, natuurlijk. Oh jee. Rappapaar, rappapaar, rappapaar. De batterij. Wat heb ik belangrijk, hè? Nou, nou komt het belangrijkste. Ik ben even een. Uh, kabeltje was aan het uh, losmaken. Dat van het belangrijkste. Het echte belangrijkste, het allerbelangrijkste. Hij zit heel mooi in het piepbakje. Rapapa, rappapa, rappapa, rappapa, rappapa. Het toestal. Hmm. Leuk hoor. Nou, laten we het even zien wat hij kan. Want we hebben natuurlijk wel gekeken dat hij het schermpje kan klappen. Zodat we mooi, als we zelf gaan filmen, ook zien wat we filmen. Niet dat we een beetje op de gok iets gaan doen. Maar hadden we hadden nou gezien dat hij twee kanten op kan. Ja. Dus hij kan naar boven en naar onder. Wauw. Hallo, hallo, doe eens even goed. Dit, uh, je moet hem wel gewoon dan ook zo doen. Maar ik kan niet verder dan dit. He. Nee. Dus ik kan niet helemaal. Uh... Nee. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, ja, soms moet je wat dingen uit. Ik dacht dat hij namelijk ook nog een keer naar onder uh, kon. Ik uh... heb een nieuwe ketting trouwens gekregen, even tussendoor. <laughs> even tussendoor. Oké, okay, check. Van oranje en Evie ook. Mijn best friend. Nou goed uh, mensen, dus hier uh, uh, gaan we het voorlopig mee, uh, mee doen. En uh, dan hopen we natuurlijk dat we uiteindelijk uh, uh, nog meer uh, abonnees krijgen. Uh, dus alvast een uh, blauw duimpje omhoog. En uh, omdat we dan zomaar meer abonnees krijgen, kunnen we uiteindelijk misschien weer wat uh, betere apparatuur uh, daarvoor aanschaffen. En nog meer en nog betere beelden maken. Wat wij zeggen. Ja, Maar ik weet niet of dat hij al opgeleid is, want ik moet dan natuurlijk. Edit, de edit je dat dat hij dan daarheen springt en dan zeg je van. En dan doe je zo en dan toe en dan zijn we een keer daar terug. Dat is cool. Ja, maar ik uh, um, dan moet je even mijn uh, dingen geven. Want ik weet natuurlijk ook niet of dat die. Uh, ja, dat is natuurlijk leeftijd. Uh, dit gaat af te werken. Ik heb wel eens wel lenzen, maar die zijn voor een, een bepaalde afstand uh, niet voor het lezen. En voor kleine doeleinden. Uh, ik zal eerst de kaart moeten doen. Dus gaan we eerst de kaart even erin zetten. Ja, dus gewoon, dus gewoon ook, dit is gewoon ook de, de SD kaart, er zit geen, uh, geen micro SD in, uh, meestal zit hier nog zo'n micro SD die je dan kunt uh, uitpluggen. Uh, dit is gewoon meteen de SD kaart, dus geen micro, maar gewoon een SD kaart. Het natuurlijk niks uit, uh, in zijn geheel blijft natuurlijk hetzelfde als gewoon een kleine micro SD. Uh, op de laptop die ik heb, uh, daar past... Uh, nee, dat past een gewone SD-kaart natuurlijk ook in. Zo? Uh, dat dus een micro-SD. Moet je even kijken, want uh, hij kan er maar op één manier in. Ik dan zie het dus... al. Ik zie het. Kijk het pijltje hier. Ja, precies. Maar dan doen nog eens een keer of dat je hem die kant of die kant op hebt. En als het niet past niet doordouwen. Moet je. Moet je even kijken. Tuurlijk hem wel weer. Nee, je moet zo. Ik kreeg een snap op mijn iPad binnen. Je moet hem hier op dit clipje. Uh, Eens even kijken. Oh, Wacht even. Misschien, ik weet niet of het uh, leuk is. Ik heb hier zo'n dingetje. Er zit hier zo'n clipje. En dat klipje, Dan moet even een beetje opzij gedood worden om het batterijtje te kunnen. Want die gaat dan daar grandeld. Die wordt dan daar vergaan Ja, maar weet je wat het is? We hebben nog helemaal niks geïnstalleerd. Hij is nog niet geïnstalleerd. Er zit nog geen datum of niks op. Uh, nee, moet eigenlijk... hem het aan. Dan moet je gewoon even aanzetten. Oh. Ja, volgens, mij, volgens mij heb je hem al een keer aangezet gehad. Nee. Oh. Nou, zo ziet hij er dus uh, uit. Dat is de, de, de cybershot. dat is die mooi uh, uit, uh, uitreikt. Dus dat is mooi. Sorry. Oké, okay, ook dat hoort erbij. Zou dus een mooie, goede focus kunnen, kunnen maken. Uh, nou, dit is uh, de achterkant. Dan moeten we natuurlijk even nog installeren. Want zoals ik al zeg, hij is echt totally fresh, out of the box. Nog niks meer gedaan. Dus we moeten nog eventjes uh, de setup uh, goed zetten. Nou, en dan is het uh, een kwestie van uh, veel oefenen, veel uh, dingetjes doen. Heel veel dingetjes doen, en leren, en uh, van alles. Ho! Oh! oh. Hallo? Nou, is niet ik ee... Uh, ah, hij is al weg. Hij heeft gewoon een foto van mijn iPad gemaakt. Nee, okay. van, de, van de muur. En ja. ook een beetje van mijn iPad. Nou, zo ziet het eruit. Nou okay. uh, mensen, dus uh, uh, Zo gaat hij er ongeveer uitzien. Mag ik wel past houden? Hè? Oh, dat was zwaar. Ja, hij is uh, wel een stukje zwaarder als een telefoon, uh, heb ik gemerkt. Maar hij is niet erg. Ik heb spierbouw dan. Oh, ik heb ook een foto gemaakt. Dat was leuk. Zo, goeie, je dag dan. Wat ben je aan het doen? Oh, je bent, uh, dat gaat niet. Nee, dat merk ik. Ik heb het nu uitgevonden, ik ben gewoon proog. Ja, maar dat moet je nu doen. Oh, ja. Nou, de... Dat is zoom. Ja, je moet hem echt stil houden. Dat is het nadeel als je heel goed gaat inzoomen. Dat je dan ook je beeld goed stil moet houden. Want de focus die werkt uh, betrekkelijk snel. Dat heb ik al gezien, dus dat is eigenlijk wel, uh, wel cool. Ja, je moet hem wel opladen, dat geeft hij ook aan wanneer je moet opladen, kijk maar hier. Ja. Nou, zoals ik al zeg, hij komt natuurlijk uh, fris uit je doos. Eigenlijk uh, had hij dus uh, al opgeladen oh. moeten. Oh, wat... Eigenlijk had hij opgeladen moeten zijn van tevoren. Maar goed, uh, ongeduld. Oh. Ongeduld voor het uh, oh, oh. gaan vloggen. Dus bij, uh, bij deze... Ja. Hallo mensen, ik oh god. Oh. Nu hebben we de boel uh, uh, Unpacked, met uh, in dit geval de nieuwe vlogcamera, de, Ganon, de Canon Cybershot G7X. Daar gaan we mee beginnen. Ik heb dat altijd met de uh, telefoon uh, gedaan, of mensen veel met de telefoon uh, gedaan. Overigens, ik wil het uh, film volgens mij. Ja. Oh, ik vind nieuwe groen dingen uit, oh my god het right. kijk nou, cool. Uh, we ik heb dus best veel met de, met de telefoon gedaan en ik moet echt serieus uh, zeggen uh, dat ik daar best wel tevreden over ben. Over wat ik uh, tot nu toe heb kunnen doen met uh, de telefoon. Uh, die kunnen we natuurlijk nog steeds gewoon wat bijgebruiken, dat is logisch. Dat zijn altijd momenten waarop je dat... De uh, vlogcamera De vlogkamer. Niet, uh, een keer niet bij je hebt. Dus dan moeten we daar uh, iets op gaan verzinnen. Uh, het is. En alles bij elkaar zou het wel zo zijn dat Fabienne was uh, niet altijd bezig met het vloggen omdat ze dan mijn telefoon graag wilde gebruiken, want die maakte er net iets betere uh, foto's en films dan haar eigen toestel. Um, nou goed, dan nou heeft ze de vlogkamer, dus als het goed is, uh, ja, zal ze nu van vaker van zichzelf laten of gaan filmen en niet laten filmen. Tenzij het echt niet anders kan. Maar het liefst liefste uh, houden we de camera gewoon in eigen uh, beheer. Of uh, iemand anders van, uh, van de familie natuurlijk. Maar dat we niet uh, Jan en alle man uh, iets... met dat ding uh, laten schouwen, Want het hier... is toch een behoorlijke uitgave. Hier zie je hoe lang je aan het showen bent. Ja. Eén minuut. Dus dat we toch, uh, ja, toch zelf onze, onze eigen beelden maken die we die willen we we gaan Een goed kruisje heb daar, bij uh, die telefoon. Dus, ja. Nou dat, uh, zullen we dan de boel maar eens eventjes gaan afzetten. Oh, uh, voordat ik het uh, vergeet te zeggen, uh, er komt nog meer aan. Dus niet alleen deze, uh, wat we nu hebben gedaan, hebben we laten zien. Er komt als het een beetje mee zit, morgen of overmorgen, komt er nog iets aan. heeft ook weer te maken met het vloggen. Alleen um, dan het gedeelte achter, wat er op de achtergrond uh, gebeurt, om het jullie zo mooi mogelijk op YouTube te kunnen laten zetten. Ik dat is te kunnen niet zetten. Die, dat is toch niet die vierhonderd voor mij? Ja. Nee, nee, nee, dat is niet jouw verrassing. Ik heb we hebben overigens een, ook een verrassing voor Faben straks. Straks? Of ja, straks in ieder geval uh, oh, cool. over een paar dagen of iets dergelijks. Uh, ze krijgen, ah, ja. ze, ze, ze een, nee, vrijdag gaat niet. Um, dat is een verrassing voor Fabiana. dat gaat ook heel erg leuk worden. Maar wie je dan wel? Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, uh, um, ik denk morgen, morgen wordt lastig. Morgen moet ik weer uh, naar, het, naar het sporten uh, toe. Overmorgen? Kan niet, dan moet ik ook waarschijnlijk naar het sporten toe. Dus maar in ieder geval, er, er komt nog weer een unpacking aan met iets wat wij uh, wat, wat, ik, wat ik vooral weer als, als, als het meeste, echt het meeste ga gebruiken. Maar, maar wat het wel ten doel uh, is voor, uh, voor dit. Uh, voor het vloggen, om het uh, keurig netjes op uh, YouTube uh, te krijgen. Voor het uh, bewerken en verwerken van uh, voor alle onze filmpjes. Ik met de commenter laten zien. Nu. Want je hebt het nieuw. Dat mag. Dat mag. Mensies. Ik heb een nieuwe tablet. Oké, okay. dankjewel. Okay. Dat was het. Nou, nee, look lessons. Maar. Kijk. Evie en ja. ik hebben ook al um, een achtergrond, zeg maar, voor als we hem aanzetten. Evie, die natuurlijk uh, bekend is van uh, de Voel en de Smaak Challenge, heeft ze, uh, ons meegeholpen. Uh, uh, wat we binnenkort ook weer gaan doen met uh, iets anders. Dus, uh, ik denk dat Evie binnenkort weer een telefoontje van ons kan verwachten. Zeg, meet, kun je ons eventjes helpen met onze nieuwe challenge? En dan zegt Evie heel hard, ja. De, tenminste, dat mag ik aannemen vooral. Want ze vinden het alle tweede ja. keer, ze ons het leuk om dat te doen. Om ons daar mee te helpen. Dus een uh, uh, shout-out so naar Evie. Alvast voor die twee keren die ze ons mee heeft geholpen. Dat waren superleuk. Dus eh uh, nou, hoop voor het. Okay. Voor de derde keer ook uh, mee te uh, helpen. Volg je even op Snapchat, TikTok en Insta. De Snapchat is uh, Evi uh, Roy Lammer. En uh, de Insta, dat is Evi lintje 08. Ik, uh, en TikTok is ook Evi lintje 08. Maar ik laat even mijn Ik uh, laat wel uh, een, uh, een, een linkje boven zien. Of ik doe het wel even als tekst in beeld uh, waar, uh, waarop Evi uh, te vinden is. Op uh, TikTok of op uh, Snapchat. Oké, okay. kijk. Of iets dergelijks. Dit hebben we als we aanzetten. Oh. Dit. Dat BFF, weet je wel. Ja. En dan met een box. En dan als we hem omgrendelen, Een hele rare puppy. Eh. Uh, kijk hoe schat Dat is toch schattig. Hallo, kijk zo in dit. En dan hebben we. Dat was goed. Dat is, dat is toch scherp en dan hier hebben we hier al de spelletjes die we al hebben gedownload ja, dan kijken we naar de achtergrond dus ja helemaal top weer hè? ja denk ik ook en wij spelen vooral <laughs> Roblox en we spelen Disneyland spelletjes en ja dat soort dingen omdat ja wat om dat? Wij <laughs> naar Disneyland gaan. Ja, en gaan nou we dan blijven slapen? Ook uh, dat staat op de planning om uh, anders inderdaad een, uh, een dagje naar uh, Disneyland uh, te gaan. We weten niet exact wanneer uh, dat we dat gaan doen. Dan komt dit. Natuurlijk wel heel erg goed van pas. En wat we jullie nu hebben aangeschaft. En ik ga 6 juli ook met Evi zonder deze gek erbij en mijn moeder en mijn zus en mijn broer en zo. ik ga met het broertje van Evie, de moeder en de vader of alleen de moeder, weet ik niet meer gaan wij ook naar de Efteling oh oh, oh. Efteling Dat is, ik moet het even uitknippen Efteling en uh, we gaan ook nog uh, gaan ook een keer naar een camping en dan blijf ik daar ook nog twee nachten slapen Doe maar maar wij gaan niet slapen, wij gaan gewoon ik ga mijn tablet meenemen en ik hoop dat ze daar wifi hebben, anders zet ik op weg. En uh, daar gaan wij gewoon niet slapen, gaan we gewoon met een tablet. Zo we uh, naar de camping? Hey, geen wifi? Hey. <laughs> nee. <laughs> ja, en uh, dan naar Griekenland, <coughs> het wordt helemaal top weer. En ik heb een lijkt die. Wat is Griekenland? Disneyland. Oh Disneyland, ik wou wel zeggen, Griekenland is het dat de Maar gewoon weer. sowieso, ik dacht. Oh, we gaan even naar Disneyland toe in Frankrijk. Nee hoor, wat doen we? We blijven roken lekker, gewoon een nachtje slapen. Als alles als mee zit, dan, dan gaan we dat waarschijnlijk doen. Ja, ja zeker weten. Sowieso. en één, weet wel. Het, daar bij Disneyland dat is wel in de zomervakantie. Dat is helemaal nog wel. Het is niet precies welke dag, maar het ja. is wel ergens in de zomervakantie. En dan hopen we tegen de tijd van de zomervakantie dat het ook allemaal weer wat, wat, nog weer wat soepeler is dan, dan dat het nu is in, in Frankrijk. Want ja, ook daar zitten we natuurlijk nog steeds mee met, uh, met het hele corona-gebeuren. Dus daar moeten we ook nog iets mee, mee doen. Uh, ja, daar, daar, zijn, daar zijn nog van allerlei dingen mogelijk. Uh, dus we hebben natuurlijk ook vier honden. Uh, daar moeten we niet mee gebeuren. Die moeten ook niet eventjes uh, geënt worden voordat we dan eventueel gaan. Want uh, ja, daar gaan we met z'n allen. Dus uh, met ons hele gezin. Dus, uh, en als we gaan, dan gaan, gaan uh, we dunken. met z'n allen. We gaan Duncan en uh, Amber en gaan ook mee. Ja, dan, uh, dan wij nog met z'n uh, drieën, dus uh, uh, wil Fabian en ik. Ja, dan moeten die honden moeten ergens uh, verblijven. Nou wat is dan handiger? Door ze dan inderdaad in een, uh, in een kennel uh, te doen. Of een, een hondenpension heet dat dan uh, tegenwoordig. Dat heet geen kennel meer, dat was vroeger altijd. Dus, uh, maar daar moeten ze wel uh, van tevoren ingehaald uh, ingeënt worden dus uh, ja daar moeten we nou eventjes gaan regelen. Zal ik mijn, uh, op mijn telefoon dingen laten zien? Nee, dat hoef niet. Wel, wel. dat dus moest we wel. Wat wil je laten zien dan? Kijk, nou, even ik heb allebei op ons wij dit. Ik heb deze en even heeft een andere en dan dus tegen elkaar uit lijkt van, oh my god, oh gewoon briel, briel. Nou, kijk, ik als we ons dat dan is je nou, niet te zien. Hè. Dan heb ik deze foto. Oh, dus als je voor het ontgaan hebt, heb je de achterkant en als je ontgranden hebt, dan heb je de voorkant. Zo kan je het zien, ja. Ja, zo zag ik het toch. Of zie ik dat dan weer verkeerd. Kijk, Evi. Ja, je hebt hier, hier de achterkant. Dus nee? voor... sorry, sorry mensen, even, even een uh, intermessortje met mijn dochter. Listen. Want volgens mij zag ik net dat uh, de, de eerste beeld was van de achterkant. Oké, okay, dat was dan wel Evi. Nee, dat was ik. Wel. Ja, ik heb toch blond haar. Aan de voorkant. Was oh, dat was dat ook. Nee. Ook. En dan klopt dat toch wat ik zeg? Ja, lissend, kijk. Ja, lissend, heb is die... niet lissend, lissend heet het dan die... gewoon. Nee, dat nee, de... nee, ligt in het water. Hallo. Niet altijd Ik heb die blonde, omdat ik blond ben. Ja. En ik heb altijd los haar. Ja. En Evie ja heeft deze, omdat zij bruin haar heeft Ja. Deze. En ik heb dus die andere. En als we daar tegen elkaar aanhouden, dan lijkt het alsof hier Netflix staat. En hier alsof we elkaar zo vasthouden, weet je wel. Oh. En dan, ja, en als ik mijn telefoon gendel, ja, dan is het gewoon de foto die je hebt. Oh. En het... toevallig is dat op de voorkant. Oh, is het dat eh? De... Oh. meer niet? Nee. Oh. Oké. Okay. Nou ja, uh... ehm... Nee. Nogmaals, ik hoop dat we jullie hier uh, heel veel plezier mee gaan, uh, gaan doen. Um, om in ieder geval uh, leuke beelden te maken van ons. En dan hoop ik dat er ook weer uh, nog meer uh, reacties uh, daarop komen. Want wat we nu hebben uh, gemaakt is, uh, vind ik voor mezelf uh, nog steeds gewoon erg leuk. Um, ik vind het ook erg leuk om het, uh, om het te doen. Even tussendoor. Um, een je van deze foto. Ja, cool. Cool hè? Kijk. Oh, <laughs> ah, wat cool. Een beetje serieus, maar maakt niet uit. Even van, deze, van die zon. Van die mooie zon oh, mijn Oh ja, en ik heb ook nog een. Um, ik was een keertje met uh, moois aan het bellen, of Snap. Toen hebben we deze screen gemaakt. Ik weet niet of ik het kon zien. En ik heb één foto en hier ging ik echt zo stuk om, ik weet niet of ik dit kennen. hoe heet zoiets ook alweer? Dat is een soort van dolfijnachtig met zo'n hele grote bult op de hoofd. Ja? Ja, ik weet niet hoe heet zo'n ding ook alweer. Um... Ja, ik heb dat uh, geweten hoe dat die heette. Laat het weten in de reacties. Ja, laat het even weten in de beschrijving. Daar is een dolfijn is een hele grote Dus Volgens mij kan die kant een hele knobbel knobbeldolfijn. Maar bij deze foto zou ik misschien wel herkennen wat ik bedoel. Want en, mooi zat er zo'n filter. En op een of andere manier kwam er deze foto uit. Die leek erop. Ja, daarom. Ik hoop het niet goed kunnen zien. In ieder geval dat is. Ja. Nou, dus we hebben uh, al een klein beetje wat bekendgemaakt over, uh, over onze planning voor de komende uh, week, weken. En uh, in de tussentijd proberen we natuurlijk ook nog allerlei uh, rare dingen te doen. Um, ik moet eerlijk, eerlijk uh, bekennen dat ik uh, ook merk dat het soms voor mij wat, wat, uh, wat, uh, wat lastig is om. Um, om te gaan filmen overzeggen. Ik, ik heb natuurlijk ook gewoon nog mijn dagelijkse baan. Ik ben ook nog best wel uh, druk met uh, wat uh, sportactiviteit, of tenminste uh, voor, en voor mezelf. En bij een club als, uh, als sportmasseur, dus ook daar doe ik, uh, doe ik niets mee. Uh, dan is het wel even schipperen met, uh, met de momenten die je hebt om, uh, om, om te gaan vloggen. Uh, samen met, uh, met Fabienne of eventueel alleen. Maar. Ik ben benieuwd het Ja, nou goed. Uh, nou, ik, ik vind nou uh, wel uh, dat we eventjes hiermee uh, mee klaar zijn. Ik zou uh, zeggen, als jullie dit alvast leuk gevonden hebben, graag een blauw duimpje omhoog. En dan, en dan is het. Abonneer op ons kanaal. En graag, zie je, graag zie je wat reacties in de comments. Uh, met betrekking tot bijvoorbeeld die uh, dot met die, uh, die klobber. Maar ook over uh, andere zaken. Als je uh, zegt van uh, god, die, uh, die camera, dit of dat of bla bla Of je hebt er informatie over die ons kan helpen. Uh, horen we het ook graag. Uh, zoals ik al zei, het is voor ons nieuw. Een nieuwe camera. Dus we moeten ook het tijd aan leren. Uh, ja, en als er mensen er ervaring mee hebben met deze camera, die ons daarmee kunnen helpen. Graag, dus ook uh, graag even uh, onder in de comments uh, plaatsen. En uh, ja, dan zullen we er een hoop uh, plezier aan blijven. Nogmaals, er komt, nog, er komt nog meer op de, op de rit met wat uh, unpackings. Uh, Disney uh, komt eraan. We hebben nog een uh, challenge uh, te doen met de uh, Evie. Jo, en heel misschien komen er ook nog Efteling-video's aan. En met de Efteling heb ik ook al gevraagd dat ze dan de kamer even mee willen nemen. Ze zijn dan een beetje, en aan de ene kant snap ik dat wel, dat zij dan een vlogkamer mee gaan nemen. Om dan dus dat in, in, in bewaring te hebben. Wellicht dat ik misschien dan voor die tijd nog een optie ga nemen om iets anders te verzorgen voor hun. Ook dat wordt dan weer geschikt gemaakt voor het vloggen. Dan denk ik wel dat jullie snappen waar ik op doel. Ik heb een paar keer aangehaald dat wij een soort uh, imitatie GoPro uh, hebben. Nou, dan voel je mij aankomen. Jawel, ik wil ook een uh, originele GoPro aanschaffen. Zodat zij dan zeg maar mooi de waterbanen af kunnen en, en onderwater dingen kunnen doen. En bla bla bla, noem maar op. Of als het uh, toevallig regent, dat je dan met deze, ja, die dus niet tegen regen kan. Uh, niet uh, allemaal zomaar uh, stiekem onder de jas of uh, ergens daar moet houden. Dat je gewoon lekker met je kopootje kan filmen. Regent het? Oké, okay. ja, spel het een beetje. Klaar, heb je nergens last van. Dus ja, dat allemaal. Um, ja, ik, uh, ik denk dat, uh, dat we dit gewoon voort moeten zetten. Nogmaals, ik vind het nog steeds keilukkig om te doen. Um, ook het, uh, het, het video uh, bewerken voor, uh, voor de YouTube. Voor jullie dus, uh, als kijkers. Ja, ik uh, oh, ben er ik enthousiast ik ben over. Het is wel pittig, nogmaals. Uh, het, het video bewerken, uh, daar kost, uh, kost nog enigszins wat, uh, wat tijd. Dus, uh, oh, wat een leuke foto. Maar ik heb het wel voor over, ik vind het leuk. Laten we, laten we stellen dat het nou een, gewoon een leuke hobby is geworden. Tot nu toe. In de hoop hele stille hoop dat wij dit misschien als beroep zouden kunnen doen. Oftewel dat we een family YouTubers worden en dat we daar ook iets mee kunnen gaan doen. zou ik heel erg leuk vinden. Fabienne ook. En dan hoop ik natuurlijk dat jullie het ook leuk vinden. Kijk, als wij voldoende abonnees krijgen dan is het inderdaad aanwezig dat wij dat wel doen dan hoop ik dat we met, met de abonnees samen nog meer leuke dingen kunnen doen en oh, kunnen laten zien. Parachutespringen, springen? ja. Uh, nee, één, eerst niet. Eén item van mij, ik heb al gezegd tegen Fabienne, als wij uh, 50.000 uh, abonnees hebben, dan uh, ga ik parachute springen. Dus, uh, en Fabienne vindt dat niet zo, uh, ja, vindt dat heel spannend om te doen. Die wil het eigenlijk niet eens doen, maar ik uh, ga haar gewoon meenemen. Zo simpel is het. Daar is nog eens de zelf voor de vliegtuig uit. Ja, we allemaal. helemaal. Dan ga je kind. <laughs> God, ja, natuurlijk wordt het Met dan een tannensprong. Een van 100 kilometer puur. Nou, ja, natuurlijk wordt het dan gewoon een tannensprong. Want uh, uh, we hebben uh, natuurlijk geen, uh, geen brevet om zelf te springen. Uh, dat vind ik alweer te ver gaan. Uh, ik heb het in het verleden eigenlijk wel kunnen halen. In, uh, vroeger was dat nog in diensttijd, Dus er uh, was iemand uh, in uh, dienst die kon. Uh, die kon dat regelen om op Tessel te gaan springen een aantal sprongen te maken om ze dus uiteindelijk zelf te kunnen gaan parachutespringen. springen. Ik heb dat toen niet gedaan. Dat was buiten dienst om. Dus het was gewoon een privé-aangelegenheid. Alleen diegene had het wel iets geregeld. Dat het voor een groep van, ja, van een x-aantal mensen kreeg, je dan, kregen we dan korting daarop. Dat was nog in de gulden periode. Alleen het was precies in de periode dat ik vanuit mijn opleiding die ik had gehad. Uh, met twee weken dan uh, één week op Tassel zou uh, moeten verblijven en uh, twee weken daarna zou ik voor uh, negen maanden naar Ruba gaan. Dus dan heb ik gekozen om, uh, om dat niet te doen omdat ik dus uiteindelijk ja dan bij ik Spreek normaal een weekje thuis zou zijn om dus uiteindelijk voor negen maanden naar Ruba te vertrekken. Nou dat was mijn keuze dat ik dat uh, toen niet heb gedaan. Uh, eigenlijk nooit echt van gehad. Uh, geen spijt, maar ik vond het op zich later wel jammer dat ik het uiteindelijk niet gedaan Maar dit is dan weer een mooie gelegenheid om, uh, om dit op te pakken. Hey. 50.000 abonnees, dan gaan we de lucht in. Dan gaan we vliegen. Zo. Ja, we hebben al een keer gedaan, dat hoeft niet. We zijn een keer in Griekenland geweest. Hè? Ja, nee, ik bedoel om dan zelf gewoon zo het vliegtuig uit te springen. Waarom? Ja, dat is leuk, dat is leuk. Ik hou van gekke dingen. Ja, dat merk ik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 en ik heb er echt alle vertrouwen in. Ik niet. Dus uh, wat dat betreft, ja. Uh, ja, mij, mij maak ik er niet gek mee. Uh, mij maak ik er alleen maar blij mee. Maar nogmaals, uiteindelijk bij de 15.000 abonnees. Oh. En natuurlijk gaan we dit dan niet alleen vieren, maar het gaan we natuurlijk ook filmen. Ik snap je natuurlijk zelf ook wel. Dus uh, dat gaat dan uh, leuk worden. Maar ja, we moeten eerst maar eens aan die 15.000 abonnees. En dat wordt een hele plus. Of jullie moeten mij allemaal helpen. Onze nieuwe helpen. Goed! Nou, Doe een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal, zeg het voort, zeg het voort. En dan uh, zien we de volgende keer weer. Ik zou zeggen: toppie! En tot de volgende keer. Doei!